Hallo, welkom bij Misecone Connect. Vandaag hebben we weer een nieuwe oefening. En die leg ik samen met assistent Jacqueline. En we gaan beginnen. Oké, okay, we gaan beginnen met de, eerste, met de eerste oefening. En hand omhoog. En midden. En beneden. En biebel links, rechts. Oh, rechts links, sorry. En beneden, midden, midden. Omhoog. En links, rechts. En kijk ook met handen mee. Omhoog. Midden. Naar beneden. En de laatste. Naar beneden. Midden. Hoog. Toen. Toen. Oké. Okay. We, zijn, we zijn nu bij deel 2 gekomen. Dus ja, we zijn hier geëindigd. Dan kom je de andere hand erbij. En die laai van En je maakt een hele rondje. 1, 2 en 3. De hoogte. Naar achter zwaaien. Zwiepen dus om je heen. En houdt hij je, je vast. Doe het langzaam terug. En je arm omhoog. En... Blijf nee, zo'n zakken naar beneden. Kom ogen rij. Ook omhoog. Armen naar achteren. En open je borstbeen. En kom naar voren. En het. Ja. En waar weer. Je handen. Nou, maar dan zakken. En maak er ooit weer alle twee armen. En kom terug. En op je tenen staan. En denk dat er een draad aan je hoofd is gespannen. En je wiebelt in en weer. En je zit vast aan de draad. En